Van harte welkom allemaal bij dit mini-symposium 50 jaar psychologie. En wat fijn dat jullie met zoveel mensen hier gekomen zijn. En ook allemaal keurig op tijd, geen Bravos kwartiertje, twee uur zijn we gestart. Um, welkom ook, ik richt me even op de camera aan de mensen die via de livestream met ons meekijken. Uiteraard ook aan jullie, van harte welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Mijn naam is Richard Engelfried, ik ben vandaag jullie dagvoorzitter. Ik zal jullie door dit programma heen loodsen. Uh, het is een interactief programma, er is tussendoor steeds gelegenheid om vragen te stellen, opmerkingen te maken. Als u dat wil, wacht dan wel even tot ik met de microfoon bij u ben, dan kunnen ze thuis ook allemaal horen. En ik moet u ook waarschuwen, soms doe ik dat ook ongevraagd, dan sta ik ineens voor u. Als u dat nou niet wil, moet u gewoon zeggen, Richard, loop maar even door. Hè? En, um, en ik vind het nog leuker, want jullie kennen elkaar natuurlijk goed als zeg: oh, loop maar even naar hem door of naar haar. Weet je, dat mag ook allemaal, hè? dan kun je elkaar er een beetje bij lappen. Um, nou, het programma. Dat heeft u ongetwijfeld ook gezien. Het gaat allemaal goed komen. Belangrijk in ieder geval. Kwart voor vier. Zijn we klaar? Gaan we ook lekker naar de bol? Krijgt u natuurlijk nog van allerlei mooie dingen mee, maar uiteraard ook heel veel mooie inspiratie. U ziet het hier allemaal staan en natuurlijk een prachtig intermezzo van het Cup Cabaret voor de kenners die natuurlijk weten wat de Cup is. Maar daar komen ze ongetwijfeld vanzelf wel over te spreken. Maar ik was eigenlijk ook vooral heel benieuwd naar u, want 50 jaar psychologie, dat is natuurlijk fantastisch. En ik ben eigenlijk ook heel benieuwd, daar zijn we met elkaar heel trots op, maar waar bent u nou eigenlijk het meest trots op? En om die vraag te beantwoorden, zou ik even willen vragen aan iedereen om even uw mobiele telefoon, als u die bij heeft, allemaal niet verplicht, maar even erbij te pakken. En dan ziet u hier achter mij op het scherm een menti ontstaan. Ja, kijk eens, daar komt ie, zo gaat dat. En ik wil u dus even vragen om naar de website, dat kunt u thuis ook doen, hè, dus dit kunnen we met z'n allen doen, de website menti.com te gaan, u ziet het hier staan. En als u naar die site gaat, u kunt het ook op Google even intypen, menti.com, of gewoon naar uw internetbrowser, hè, waar u normaal gesproken nu.nl intypt, of buienrader.nl, gaat u nu, menti.com. En dan typt u die code over, ik zal hem ook even langzaam voorlezen, ik hoop dat de letters groot genoeg zijn, 783094. 9, en dan kunt u even heel kort intypen, waar bent u nou het meest trots op als het gaat om 50 jaar psychologie in Tilburg? U kunt een woord intypen, een kort zinnetje, dan kunt u gewoon even een klein, het is allemaal anoniem, hè? dus we gaan het niet lopen trekken, dat gaat ook niet naar allerlei Russische hackers. Kijk, daar komen ze al binnen. Um, dus menti.com en dan de code 78309491. En dan kunnen we even van iedereen een hele representatieve enquête, ja ze komen al binnen. Het meest trots op Yvette van Os. Kijken, is Yvette er ook? Nou, ik, ik weet niet of Yvette er is, maar we gaan het zien. Uh, de diversiteit en keuzerichtingen, collega's, kleinschaligheid, een mooi gebouw, veerkracht, sfeer, de geweldige reputatie. MKP wordt al twee keer genoemd. Yvette van Os nog een keer. Ja, ik ken Yvette wel, ik heb haar nog niet ontdekt. Uh, kan iemand even zwaaien? Zit ze er of niet? Nee, hè? nou, dan geven we in ieder geval de groetjes door. Still going strong, de negen keuzerichtingen. laude afgestudeerd, kijk eens even. Atmosfeer, studenten, dat een kleine universiteit grote impact kan hebben. Een hele fijne groep mensen, kleinschaligheid, de ontwikkelingen na stapel, gaan we het ook over hebben. Dat ik het afgemaakt heb, ja, daar zou ik ook trots op zijn. De groene campus, de vooruitgang betreft keuzerichtingen. Destijds samen met de rector De Moor, gestreden voor behoud van psychologie. Kijk eens even. Ja, Diederik S. Het bachelorprogramma, studievereniging Complex, de prettige sfeer, nou dat merken we nu ook al natuurlijk met elkaar. Het congres Emotions, variaties in studie, mijn vrouw, kijk dat vind ik er ook mooi. Ja, die is ook mooi. En oh die is ook mooi, mijn, de vrouw van mijn leven ontmoet op de eerste dag. Oh. Mag ik daar toch vragen wie, wie dat is? Wil die zeggen, ja? Ja dat vind ik dan toch wel eventjes. Het is natuurlijk mooi dat we heel veel publicaties hebben gedaan, maar, maar vertel eens even hoe ging dat? Uh, eerste dag dat ik kwam op de universiteit, zag ik haar lopen, ik dacht, dat is ze. Wow. En na een jaar was het wederzijds. Uh, even, even, hij heeft, heeft zijn best voor moeten doen. Ja, hij heeft wel zijn best gedaan, maar toch op de eerste dag zag ik hem ook al. Maar ik dacht, het zal toch niks worden. Even, even aankijken. Uh, ja. En, en het is wat geworden, begrijp ik. Jazeker. Ah, ja, ja. ja hoor, al 42 jaar getrouwd. Dus, uh, ja. Tijdens de studie gehuwd en eerste kind gekregen. Dat zijn resultaten. Jullie krijgen een hartelijk applaus. Dank jullie wel en sportief ook. Sfeervol, nou, we zien het hier allemaal staan. Een mooie sfeer op de cup. Meneer Feitser die me door het afstuderen heeft heen getrokken. Dank nog daarvoor uiteraard. De klinische richting, een kleine groep. Dat ik nog steeds aan de slag kan, ondanks de burn-out. Arbeids- en organisatiegenoten bij professor Van Doren. Nieuwe ontdekkingen. Koffiekamergebouw P, ook heel belangrijk. Lekkere koffie, Ja. Um, dank, dames en heren. Volgens mij horen we het al heel veel om trots over te zijn en daarom ook heel trots met de eerste spreker die we vandaag hebben. Geeft u hem ook even een hartelijk applaus. Guus van Hek. Kom maar even bij, Guus. En Guus, je mag zo dadelijk natuurlijk je presentatie gaan doen, maar ik was heel even benieuwd naar een reactie op wat jij net ook allemaal zag. Um, op, op die Mentimeter wat er allemaal voorbij kwam. Wat was voor jou hetgeen waar jij het meest trots op was? Uh, dat ik het overleefd heb. Ja. Dat. Ja, hè? En op je hebt de eigen website staat dat je wetenschapper en schilder bent. Ja. ja. En grafisch uh, werk doe ik voornamelijk op dit moment. Mooi, mooi. En ook betrokken bij de oprichting destijds? Uh, ja, ik ben uh, tegelijk met de vloerbedekking gekomen. Gelijk met de Ja. ja. Volgens mij, Guus, uh, hoogste tijd, ik ga je gewoon het woord geven. Oké, okay, dank je. Dat ding met het groene knopje is weg. Die had ik ook even nodig, Guus. Oh. excuses. Falsch excuse. Falsjesbeeld. Ja, yeah, that's, that's correct. In het voorwoord van A Movable Feast, in Nederland bekend als Amerikaan in Parijs, schrijft Hemingway dat hij veel plaatsen, mensen, waarnemingen en indrukken niet opgenomen heeft. Geen geheimen en ook geen dingen die iedereen wist en waar iedereen over geschreven had. Hemingway verzucht dat het prachtig zou zijn als dat alles ooit in een boek terecht zou komen. Nou, dat geldt ook voor mijn korte voordracht vanmiddag. Het is heel verleidelijk om nostalgisch in fotoalbums te bladeren. Stil te staan bij diegenen die niet meer onder ons zijn. En eer te betuigen aan de vele bijzondere mensen die de Tilburgse psychologieopleiding van de grond gebracht en in de lucht gehouden hebben. Maar dat zou een middagvullende voordracht vergen. En ik begrijp van de voorzitter dat hij heel streng gaat zijn. Uh, dus ik uh, zal dat alle Hemingway. Ook doen, dingen weglaten. En dus veel gebeurtenissen en hoofdrolspelers niet noemen. Maar nogmaals, gelukkig is er het boek. Toen ik me in het midden van de zestiger jaren in Nijmegen als student van de ene naar de andere locatie repte om colleges in de psychologie te volgen, had ik stevast het idee niet één, maar meerdere studies te volgen. In de aula kregen we van een Volendamse pater te horen dat de zijnsvraag zichzelf ten antwoord was. En dat was maar goed ook, want wij zouden het niet geweten hebben. De hoogcolleges van de cultuur- en godsdienstpsycholoog Fortman vonden plaats in een oude dansschool. Onder een hemeltje van blauw etalagekarton, beplakt met sterretjes van zilverfolie en een halve maan van goud, onthulde Fortman leunend op een in hoesen verpakt drumstel het belang van het onzienlijke voor een wezenlijk begrip van het menselijk tekort. Van de verkapte godsbewijs in de dansschool ging het dan naar het Witte Huis aan de Bergendalse weg, waar we van Houstèrel specialist Stefan Strasser bouwstenen voor de filosofische antropologie aangereikt kregen. En vandaar begaven we ons dan naar het nabijgelegen barak om bijgepraat te worden over recente ergeetische en problemen der landpsychologie om de dag te besluiten in, de pre in het preklinische gebouw op het terrein van het Academisch Ziekenhuis, ten einde uit het handboek voor de kinderverlamming van de zenuwarts Prik, een onsamenhangende kijk op het menselijk brein te krijgen. We kregen de psychologie, geserveerd als tomatensoep, in de vorm van losse ingrediënten. Bij gebrek aan een chefkok en een kookboek dronken we eerst een half liter water verorberde daarna de tomaten en het bouillonblokje. Vervolgens een hele streng peterselie. En tot slot, het lekkerste bewaar je altijd tot het laatst, de ballen. We namen het met een korreltje zout. En maakten ons niet druk over gebrek aan integratie. Iedereen deed maar wat. En sommigen deden zelfs helemaal niks. Van een naderend Ang-Saxisch bombardement hadden we nog geen flauw idee. Pas in Tilburg, werk. ik... Op mijn eerste werkdag, tegelijk met de vloerbedekking en luttele dagen voor de eerstejaarsstudenten eerste arriveerde, begreep ik de nadelen van bouwen met los Zandt en de voordelen van samenhang, onderlinge betrokkenheid en het hebben van een masterplan. Een kader waarin de verschillende onderdelen een logische plaats hadden. Het Tilburgse masterplan kwam voornamelijk op het konto van founding father Frans van Doren. Die van achter een bureau zo groot als een slagschip, overgehouden aan een commissariaat bij Vrolmen, niet moe werd om uit te leggen dat de opleiding in Tilburg vernieuwend moest zijn. En een centrale gedachte, Frans noemde dat integrale visie, moest uitstralen. Die centrale gedachte sloot nauw aan bij de schets van de psychologie van Bert. Duiker, vaderfiguur van de Amsterdamse psychologie. En Duiker was een pleitbezorger voor vergaande integratie. Getuige zijn harten krijgt of er is één psychologie, of er is er geen één. Zijn indeling in vijf hoofdgebieden: te weten functieleer, methodeleer, ontwikkelingsleer, persoon, uh, ontwikkelingsleer, persoonlijkheidsleer en gedragsleer. En gedragsleer dat was bij Duiker uh, dus sociale psychologie. Die indeling van Duiker is en was jarenlang het richtsnoer bij het benoemen van afdelingen en ook het benoemen van hoogleraren. En zo ook in Tilburg zei dat van meet af aan een biologische invalshoek toegevoegd werd aan dat schema van Duiker. Maar het Tilburgse concept ging eigenlijk veel verder. Verhelderend was dat bij elk van de kernvakken een onderscheid gemaakt werd tussen theorie en praktijk. Functieleer kreeg als toegepaste pool de technopsychologie, methodeleer, de statistiek, ontwikkelingsleer, de kinder- en jeugdpsychologie, persoonlijkheidsleer, de psychodiagnostieken, de testleer en sociale psychologie, de ANO, de arbeid- en organisatiepsychologie. Zo zat dat in elkaar. En bij latere toevoegingen werd dit kader, het werd alweer een beetje geforceerd, maar toch nog steeds volgehouden, uh, koppelingen aangebracht van klinische psychologie en psychotherapie. Economische psychologie en het bestuderen van consumentengedrag, de onderwijspsychologie en de schoolpsychologie. En in het eerste, curriculum, in het eerste jaarscurriculum was dan ook nog ruim plaatsgemaakt voor fysiologie en psychofysiologie. Bij het naar buiten treden werd de afkorting EOT gebruikt. En dat stond voor economische psychologie, organisatiepsychologie en technopsychologie. Dat hadden de zusterfaculteiten niet. En uh, wij probeerden gewoon uniek te zijn, gewoon, gewoon een uh, eigen gezicht te hebben. Uh, toen al hadden wij het idee gewoon van als we een eigen gezicht hebben, kunnen ze ons nooit wegvagen of ons nooit schrappen. Goed, uh, in het boek over 50 jaar psychologie, wat straks uitgereikt zal worden, daar uh, spreekt Gery van Veldhoven over die eerste jaren in termen van een ideeënrevolutie. En typeert hij de subfaculteit als een broedplaats. Terugblikkend denk ik dat hij daarin gelijk had. Zij het dat we voornamelijk eieren uitbroeden van Amerikaanse vogels. Nu ik wat afstand heb kunnen nemen van de dagelijkse hectiek van het werken aan de universiteit, een reflectie wat minder quick and dirty geworden is, bekruip mij meer en meer de twijfel of Amerikaanse vogels wel de beste eieren leggen. Maar toen was Born in de USA een onbetwiste kwaliteitsgarantie. We hebben ons, net als een andere psychologiefaculteit in Nederland, ook al wilden we uniek zijn, niet of te weinig rekenschap gegeven van het feit dat de nagenoeg totale onderwerping aan de Amerikaanse psychologie een keuze voor een monoculturele wetenschappelijke aanpak was. We schrokken ten onrechte terug voor complexiteit, kozen voor een min of meer oppervlakkige benadering en hadden niet of namelijk in de gaten dat we gefascineerd waren door theorieën en modellen die op de keper beschouwd soms zo plat als een dubbeltje waren. Maar laat ik niet afdwalen want de voorzitter is heel streng heb ik begrepen en ondanks het feit dat zijpaarden er niet voor niks zijn zal ik ze niet bewandelen. We waren door de hardere aanpak van een beta-oriëntatie in zekere zin landelijk onderscheidend. Ook de beginselsverklaring dat ons gebouw niet zomaar een gebouw, maar een psychologisch laboratorium was, was daarbij, uh, nou, dat droeg toch bij gewoon aan het gezicht wat wij naar buiten wilden hebben. Alhoewel het eigenlijk wel meeviel, kreeg de Tilburgse opleiding de naam behavioristisch te zijn. Een oud-student van het eerste uur verwoord dat in het boek als volgt. De medewerkers spraken allemaal dezelfde behavioristische taal. Stimulus, respons, shaping, onafhankelijke variabelen, afhankelijke variabelen, ga maar door. Wel, die reputatie was voornamelijk te danken aan de practica met Skinnerboxen en het min of meer zware accent op experimenten. Hoe dan ook, het lukte toch niet helemaal om duikers ideaal te verwezenlijken. Duikers stond voor ogen dat psychologische thema's bekeken moesten worden vanuit alle invalshoeken. Vroegtijdige specialisatie was hem een doorn in het oog. Duikers meesterplan realiseren lukte nergens en dus ook niet in Tilburg. Zoals Karel Soudijn ooit terecht constateerde, was de drang naar een unieke invulling van de psychologie te groot. Al ras ging iedereen wars van elke vorm van keurslijf zijn eigen gang en bouwde in de eigen gang van gebouw P een eigen imperium. De centrale koffiekamer werd voornamelijk gebruikt voor kaartspelen, niet voor zwaluwstaten zoals Frans van Doorn onderling overleg en afstemming noemde. Psychologie in Tilburg, zoals we ook kunnen lezen in het boek wat straks uitgereikt gaat worden, raakt in grote lijnen al snel vergelijkbaar met de andere universitaire psychologieopleidingen in het land. In 1983 werd een nieuw modelmatige bekostigingssysteem ingevoerd, de voorwaardelijke financiering, de VF. Bekostiging geschiedde niet langer op grond van normen of aantallen studenten, maar op grond van bewezen kwaliteit. Doel was de kwaliteit en samenhang van het onderzoek bevorderen. Instellingen en faculteiten moesten coherente onderzoeksprogramma's opstellen voor vijf jaar. Achteraf werden ze dan beoordeeld door disciplinaire KNW-commissies en dat geschiedde dan op output en op kwaliteit. De beste schrijvers die we in huis hadden werden ingeschakeld om samenhang ook daar waar die er niet was op papier te zetten. En soms waren we daarbij heel succesvol. Periodieke nationale keuring leverde, goedkeuring en waardering op. In een aantal gevallen zoals ik zei, want soms werden de beoordelingen en niet zelden terecht aan de magere kant en werd de vinger op zere plekken gelegd. In 1986 werd de KUB relatief zwaar getroffen door opgelegde bezuinigingen. Het betrof de ministeriële operatie Selectieve Krimp en Groei, de SKG-operatie, ter hoogte van zo'n 5,5 miljoen gulden. Dat was fors, want dat betekende toch zo'n 8,3 van het totale KUB-budget voor de toekomende jaren. De faculteit, toen SPW geheten, prijkte bovenaan de inleverlijst. Psychologie en sociologie werden aangeslagen voor iets meer dan 2 miljoen gulden. Het oorspronkelijke idee was dat de Tilburgse psychologie in zijn geheel naar Nijmegen zou gaan... ...en Nijmegen de sociologie zou uitzwaaien. Vanuit de KUB werd in volle hevigheid de tegenaanval ingezet met allerlei vormen van protestmanifestaties. Op de eigen campus, op de pleinen en straten in Tilburg tot aan het Binnenhof in Den Haag toe. Ik herinner me nog de toenmalige rector Ruud de Moor achter de microfoon met op de achtergrond spandoeken met wat Deetman wil is moord en Deetman heeft de centen, maar wij de argumenten. Daar waren we heel trots op dat we dat uh, gevonden hadden. Het loslaten van honderden rode ballonnen in Den Haag, stickers Brabant strijd voor zijn universiteit en een protestmars door Tilburg inclusief heuse kamelen. En in de nasleep hiervan werd ik, kwestie van op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn, door een boze kamelendrijver die onvoldoende vertrouwen had in de organisatoren, weigerde visitekaartjes te aanvaarden, niets wilde weten van het toesturen van een rekening achteraf en met toenemende klem bleef insisteren op echt geld. Nou wel meneer, hebben de dieren gepresteerd of hebben ze niet gepresteerd? Op mijn aarzelend jawel, nou dat zul je toch ook moeten betalen, dat hebben de dieren verdiend. Nou, ik kon daar weinig tegen inbrengen en pas laat in de avond heb ik mij kunnen vrijkopen. Goed. Om Opheffing van de psychologie in Tilburg te voorkomen werd vertrouwelijk overleg gevoerd met Nijmegen. Terwijl de protestacties nog in volle gang waren, werden strikt geheime besprekingen gevoerd om de krimp en groei in eigen hand te nemen. Achter gesloten deuren werd druk gekwartet en fanatiek gezwarte Piet, dat mocht u nog. Er werd uiteindelijk een convenant gesloten dat er in de kern zag dat de psychologie voor Tilburg behouden zou worden zij het in afgeslankte vorm. Uiteindelijk is daar weinig van terechtgekomen, uh, want het is heel moeilijk om complementair te zijn aan iets of iemand die alles doet. Een van de eerste acties, gewoon in Nijmegen, was het benoemen van een hoogleraar Arbeid en Organisatiepsychologie, uh, daar schrokken wij van, maar toch niet zo erg dat we meteen uh, ons overgegeven hebben, uh, uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd om de minister van de bezuinigingen te weerhouden, in ieder geval in de vorm zoals dat oorspronkelijk op papier stond. Er zijn geen Tilburgers naar Nijmegen gegaan, wij hebben er hier ook geen één gezien, daar waren we eigenlijk wel blij om. Uh, beetje bij beetje keren we terug naar het oude normaal, maar rustig werd het eigenlijk niet. Treiging van buitenaf, in het algemeen smeet solidariteit en gemeenschapszin. Maar als de storm is gaan liggen wijzen de neus al als weer alle windrichtingen in. In 1988 werd in het kader van de oprichting van de faculteit Sociale Wetenschap een notitie geschreven met als titel met het oog op de jaren 90'. De toon was somber. Verkokering, versnippering zou bloei en groei in de weg staan en vernieuwingspotentieel zou te weinig kans krijgen. Terugdringen van versnippering werd lang niet door iedereen gezien als een oplossing. Pluriformiteit werd gekoesterd en handhaven van de diversiteit en liefst het uitbreiden daarvan werd gezien als de weg naar succes. Toch kwam er in de 90 90er jaren een ingrijpende actie om de academische vrijheid en academische blijheid in te dammen. Vrijdag 12 maart 1993 sierde de volgende kop het Brabants Dagblad. Psychologen KUB willen eigen faculteit. Vijftien hoogleraren en UHD's gesteund door het dagelijks bestuur van de vakgroep psychologie schreven een brief op poten naar het faculteitsbestuur, waarin zij hun woede uiten over de plannen om het onderzoeksgebied psychologie te verengen tot arbeid- en organisatiepsychologie. De rel draaide om de onderzoeksschool van de faculteit sociale wetenschappen en het onderzoeksinstituut WORK. Afkorting voor Work and Organisational Research Center, dat zich onder leiding van Rob Roep vooral met onderzoek naar allerlei aspecten van arbeid zou gaan bezighouden. Dit in een poging om fragmentatie van de psychologie tegen te gaan en Tilburg een eigen herkenbaar gezicht te geven, een eigen identiteit. Poging om meer eenheid te bewerkstelligen. Weerspiegelen niet zelden separatisme, eenheid voor uitsluiting en reductionisme op basis van van autoriteitsargumentatie en eclecticisme. Zo ook bij WORK. Elders treft men ook ernstige pogingen aan om het nog erger te maken door de oplossing te zoeken in integratie van de psychologie met de neurobiologie, de evolutieleer, de sociologie, het christelijk geloof, de theologie of de wijsbegeerte. Zo erg was het gelukkig bij WORK niet. Maar de focus op één thema was knellend genoeg om te weten dat het bijvoorbeeld tot mislukken gedoemd was. Ja, deze wou ik laten zien. Iedereen kent wel dit educatieve speelgoed waar kinderen proberen. Oké, okay. ik schrok al. Uh, iedereen kent dit, uh, deze, uh, dit speelgoed, Vormenstof heet dat. Waarbij je dus de ronde dingetjes door de ronde gaatjes, de achthoekige dingetjes in de achthoekige gaatjes moet stoppen om het kistje vol te krijgen. En iedereen kent dan ook wel, gewoon bij kinderen of kleinkinderen, dat toch heel hardnekkig geprobeerd wordt om het achthoekige uh, houten blokje door het ronde cirkeltje uh, te wringen. Dat gaat niet. Ik kan dat ook nooit lang aanzien. Dan zeg ik gewoon van, schat, dat gaat niet. Opa kan dat weten, die heeft dat ooit in het echt meegemaakt. Goed. Ik zag dat ik nog maar 4-5 minuten heb, dus uh, ik uh, ga nu over tot iets wat ik toch per se wil vertellen. We zijn in de loop der tijden ook verkast. Het oude provisorium, gebouw P, is niet meer. De heilige grond is inmiddels omgewoeld en afgevoerd. Dit is waar we ooit begonnen zijn. We huizen nu onder andere in het opgepimpte landbouwhuis van Bedo. Dus prachtig, zeggen wij in Tilburg. Simon Building genoemd. Vernoemd naar de Amerikaanse geleerde Herbert Simon... Dit is hem twee keer, dit is niet Nick en Simon, dit is twee keer Herbert Simon. Uh, vernoemd naar de Amerikaanse geleerde Herbert Simon, de man die ons geleerd heeft dat managers niet altijd rationele beslissingen nemen. Maar dat er vaak veel onzekerheid en subjectieve motivaties aan ten grondslag liggen. Kom daar maar eens op. Goed dat Amerikanen ons voortdurend de weg wijzen. Overigens was er wel kritiek op de naamgeving van de nieuwe huisvesting. Simon wist vermoedelijk amper waar Tilburg lag, en Tilburg kan dan niet bogen op nauwe persoonlijke banden met hem. Nou hoeft dat op zich ook geen probleem te zijn. Dit is een ander gebouw in Tilburg, staat aan de Vierwinderlaan, dat is de Petrus en Pauluskerk en die zijn er volgens mij ook nooit geweest. <lacht> Lezend in het boek 50 jaar psychologie in Tilburg zie ik dat het ideaal van het bestuderen van psychologische fenomenen vanuit verschillende invalshoeken, toch weer iets dichterbij gekomen is. Het oude FSW luistert nu naar de naam Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, een school waarin samenwerking en co-creatie hoog in het vaandel staan. De dreiging van verkokering, waarbij groepen die op, dezelfde, op hetzelfde terrein bezig zijn, langs elkaar heen werken en soms zelfs elkaar bestrijden, lijkt ingedampt door een nieuwe structuur in een echt overzichtelijk en logisch bijna duikeriaans organisatieschema dat zo min mogelijk een struikelblok oplevert voor kennisuitwisseling en samenwerking. 2018 werd gestart met het Herbert Simon daar heb je hem weer, Research Institute for Health, Wellbeing and Adaptiveness, gericht op de studie van complexe problemen op een integratieve wijze. doel het vergroten van de interne samenwerking en het ontwikkelen van een sterker onderzoeksprofiel. Inspirator Simon roept daartoe op om het verleggen van grenzen daarbij niet te schuwen. Zo prijkt hij in de hal van het gebouw. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de stelling dat er geen grenzen zijn en om met een andere grote denker te spreken, er zijn alleen plateaus waar je niet moet blijven, maar die je moet durven verlaten. Maar misschien bedoelde Simon dat ook wel. Ik ga afronden. Ja. Als er één ding duidelijk geworden is in een halve eeuw psychologie in Tilburg, dan is het wel dat er meer ups dan downs waren. En dat we vijf decennia lang blijk gegeven hebben van groei en veerkracht. Het verleden was innerverend, het heden hoopgevend en de toekomst wordt misschien nog wel mooier. Vooral als de Tilburgse aanpak model staat voor een psychologiebeoefening die de eenheid van het vakgebied hoog in het vaandel heeft staan zonder te vervallen in de dwingende eenzijdigheid van een monocultuur of ongebreidelde versnippering. De American Psychological Association telt op dit moment meer dan 60 divisies. Niet iets om over te nemen, dunkt me. Dat hebben we al te lang en te vaak gedaan. Ik zeg Bert Duiker na, er is maar één psychologie, over is er geen één. Dank u wel. Dank u wel, van Hek. En ook goed te vermelden, uiteraard ook voor de mensen thuis. Deze hele uitzending is er zich heel ook terug te kijken. Dus dan kunt u er uiteraard nog meer van genieten. Dank je wel voor een mooie woorden. Ja, en een aantal dingen zijn al weggegeven. Ja, en hij gaat ook naast hem zitten. Kom er gauw bij en geef me een hartelijk applaus door Klaas Seidsma. Ja, schrijver van het boek. Kom er eventjes bij. Even kijken, ja, dit prachtige boek, Klaas. Want jij zat, jij zat zo dadelijk naast, naast Guus. Even voor iedereen, niet, niet met je op. maar gesloten lichaamshouding, Dat is ook weer een onderdeel van, van de psychologie. Um, ik ben van de gesloten vragen. Ja, van de gesloten vragen, ja. En dan stel ik een open vraag, wie ben je? Ik ben Klaas Seinsma. Ja. Ja. En we gaan het zo hebben over het prachtige boek, een halve eeuw psychologie in Tilburg, wat we zo dadelijk aan de rector, magnificus en voorzitter van het college van bestuur gaan overhandigen. En hoe ben jij bij dit boek betrokken? Nou ik, uh, ja dat is een hele goede vraag. Uh, het kan best zijn dat ik mezelf op een gegeven moment heb aangemeld, maar dat weet ik niet goed, uh, nee. dat weet ik niet zeker meer. Maar je hebt hier op de een of andere een rol in gehad samen met ik, een aantal anderen? Hè? Ik heb hier een rol in gehad en dat moet ermee te maken hebben dat ik hier sinds uh, 1997 hoogleraar methode en technieken van psychologisch onderzoek ben geweest. Ik ben het nog steeds, nog een paar maanden. Ja. En uh, ik ben ook een tijdje decaan van de faculteit geweest, dus waarschijnlijk hebben ze gedacht van nou ja, die heeft wel een beetje overzicht over de afgelopen 25 jaar. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik bijt niet, kom, kom rustig uh, dichterbij. Ik heb ook geen enkele spierkracht, dus je hoeft niet bang voor me te zijn. Um, twee, mij ook allemaal. Twee, nee, geld voor mij dus, dus, en, en de anderhalf meter hoeft ook niet meer. Twee belangrijke opmerkingen die we wilden maken over dit prachtige boek. Ik zei het eerste, en dat zagen we natuurlijk bij, uh, bij Guus ook al, het is een hele interessante geschiedenis die we hebben. Um, en een geschiedenis die eigenlijk al iets eerder in Groningen ooit is ontstaan. Dat was misschien wel zo'n beetje de eerste psycholoog. Ja, volgens mij was uh, Gerard Heijmans, uh, de, de, met achteraf gezien, de eerste psycholoog in Nederland. Zo eind 19e eeuw, rond 1900. En uh, ja, in Groningen bestaat de psychologie dus ook al heel lang. De Universiteit van Amsterdam is ook een goed voorbeeld. Nou, Leiden en de VU hadden ook al een tijdje psychologie. Ik weet niet of wij de vijfde of de zesde opleiding waren. Ja. Maar ja... We hebben ons altijd als heel jong gezien, maar dat zijn we inmiddels ook niet meer. Want na ons zijn er nog diverse nieuwe opleidingen gestart. En kenmerkend zei je ook, we spraken van het voor je, dus vooral dat idealistische in het onderwijs. Nou, wat mij is opgevallen, dat, uh, en dat is de geschiedenis die Guus en vele anderen hier uh, zelf hebben meegemaakt, maar ik niet. Maar uh, toen ik kennis nam van uh, allerlei uh, zaken over de eerste 25 jaar van de psychologie, viel mij dat idealisme op. Ja. Dus de, de, de, de psychologen wilden hier een, een, een uitmuntende psychologieopleiding starten, beter dan waar ook. Ja. En het gekke is, het is er nog gelukt ook in het begin. Ja. Ja. Ondanks, want daar hoorden we Guus ook al, hè, die grote bezuinigingsronde. Um, en ook, zoals jij het formuleerde, een zekere stuurloosheid in het onderzoek in de jaren 80 en 90. Nou ja, kijk, door al die aandacht voor uh, onderwijs uh, vergat men een beetje dat uh, het onderzoek ook heel erg belangrijk was. En Guus gaf het ook al aan iedereen... Uh, Deed maar wat, hè, naar, eerste, naar beste ere geweten natuurlijk. Nou was dat bij andere psychologieopleidingen in Nederland niet zo heel veel anders. Hoor, dus daar moeten we ook niet overdrijven. Maar, maar omdat de psychologie hier natuurlijk later begon, uh, lag men een beetje achter toen uh, in begin jaren 90 de, de onderzoekscultuur in Nederland drastisch veranderde. Ja, ik, ik zie je trouwens de fotograaf kijken, gaan ze nou nog dichter bij elkaar staan? Het mag, mag hoor. Vind je dat Ik zie het aan zijn gezicht. Want het is nou de derde keer dat je het zegt. Ja, daarom, he? ja, ja ik, ik hoop altijd wat subtiele signalen te geven. Ja, ja. Ja, ja. Nou, ga je gang. Hè? Ja, kijk, dan maakt hij een mooi fotootje. En dat ja. brengt mij ook gelijk bij het tweede punt. Ja. Um, en we hoorden Gusta ook al even hè, twee hele belangrijke um, dingen die inslaan als een bom, zoals jij het zelf zegt. Hè, uh, grote bezuinigingsronde en natuurlijk de affaire stapel. Ja, ja, nou ja. Uh, dat is helemaal waar. Uh, nou ja, wat ik er eigenlijk over wilde zeggen is, ik heb het woord veerkracht een, een paar keer langs zien komen. Daar straks bij uh, uh, dat spelletje waar we met z'n allen deden, hè, die steekwoorden doorgeven. Guus is ermee geëindigd, veerkrachtig. Kijk, deze, de, de psychologie heeft volgens mij hier drie harde tikken gehad. Hè. Dus eind jaren 80 uh, waren ze door een landelijke bezuinigingsoperatie bijna opgeheven. Hè. Eind jaren 90 door een ingrijpende reorganisatie bijna wegbezuinigd. En uh, ja, begin jaren tien van deze eeuw door een rommelende hoogleraar bijna weggefraudeerd, zou ik zeggen. Ja. En dat hebben de psychologen eigenlijk allemaal geweldig opgevangen. Ja. Het eh, du dus mooie... laat ook de veerkracht. Nou, een mooie kenmerk van de psychologie in Tilburg is een enorme veerkracht. Men is er eigenlijk altijd weer sterker uit de voorschijn gekomen. Ja. Never waste a good crisis. Abt. Churchill had gelijk. Ja, zeker. Helemaal waar. Ja. Nou, daar wisten ze hier wel raad mee. Waarmee ik niet zeg: het is tijd voor een vierde crisis. hoor. Dat uh, hoeft van, hoef van mij niet hoor. Maar, uh, Want als je alles in het boek overziet en kijkt, uh, welke kant hoop je dan over een jaar of 50 waar we dan staan? Nou, dat is me te ver weg. Ik zou ik zeggen: zou, ja, waar moeten we over 50 jaar staan? Volgens mij is de psychologie in Tilburg hier heel goed bezig. Uh, de, je moet ook nooit vergeten, de psychologie in Nederland, de wetenschappelijke psychologie, staat internationaal op topniveau. Hè? En wij doen in Nederland goed mee, dus wij functioneren ook internationaal op topniveau. Dus dat is eigenlijk prachtig. Dus ik zou zeggen, ga zo door mensen. Mooi, Dankjewel. En, als en... Ik nog ja. één ding mag zeggen over die geschiedschrijving, kijk, wij zien onszelf natuurlijk uh, als een hele jonge universiteit. En de psychologie als een jonge psychologieopleiding heeft één enorm nadeel en dat is dat je je eigen geschiedenis niet zo serieus neemt. Dus ja, Pieter uh, Siebers uh, zal het beamen, uh, diverse keren hebben we geconstateerd dat hele archieven zijn weggegooid, dood, dat krijg je als je jong bent en denk dat je geen geschiedenis hebt, doodzonde, dus ik zou de psychologen die uh, nog een tijdje meegaan hier, uh, die zou ik willen vragen, actualiseer die geschiedenis zo, nou, uh, zo af en toe eens, wacht er geen 50 jaar mee, hè. doe dat gewoon eens wat vaker. Neem je eigen geschiedenis serieus. Mooie oproep. Als jij heel even aan deze kant want praten over, ik praat nog veel liever met, hij zit daar. Pieter Siebers, kom er ook even bij. En geef hem ook uiteraard even een hartelijk applaus. Ja. applaus. Laten we dus vooral niet wachten met het honderdjarig bestaan um, tot we al die andere dingen die nu ook allemaal gaan gebeuren um, opschrijven. Jij bent ook betrokken geweest bij het boek, bij het schrijven ervan. En, en Kun je herkennen in, in wat er net gezegd wordt? Uh, ja, wat ik ook wel herken is dat de voorgeschiedenis soms heel lastig kan zijn, want niet alleen hebben we hier te maken met met archieven die uh, incompleet bleken te zijn en voor een belangrijk deel eigenlijk niet existent meer waren, maar ook die corona uh, was erg lastig. We, we troffen elkaar moeilijk, we konden moeilijk met elkaar overleggen, cetera. Maar desondanks is er zeg maar in die hele periode is er wel, vind ik, een heel uh, waardevol boek ontstaan, omdat er überhaupt aandacht is voor het feit dat zo'n subfaculteit er nu opleiding 50 jaar bestaat. Dat is iets wat in Tilburg niet zo heel veel gebeurt. Dat wordt soms wel eens vergeten of soms wordt het wat laat gezien. En het feit dat het nu gebeurd is, vind ik eigenlijk van buitengewone kwaliteit. Dus dat alleen al vind ik erg verheugend dat dat gebeurd is. Mooi. Mooi. Ja. Nou, laten we wat dat betreft eh, ook uiteraard... Eh... Straks ook allemaal dat zelf constateren, als we het boek gaan lezen. Um, ook veel dus... Oh, je wil nog één... Een... Nou, ik denk dat je dan leert in zo'n proces, voor je het al niet kon, om daar pragmatisch in te zijn. En dat kon ik wel weer afkijken van de vorige keer. dus daar heb ik mij met name een beetje in verdiept. En uh, dan kom je de correspondentie tegen tussen uh, de delegaties van Tilburg en het ministerie, want daar moest zeg maar, die opleiding bevochten worden. En vrij laat in het circuit wordt op een zeker moment gezegd dat het uh, toch wel betreurenswaardig is dat Tilburg provisoria gaat krijgen. Dus die tijdelijke gebouwen die er tot in de, jaar, de jaren tachtig hebben gestaan. En dan zegt zo'n ambtenaar van het ministerie, zeg, van, dan noemt u het toch gewoon transitorium. En We noemen het anders en dan is het probleem opgelost. Is het probleem ook opgelost ja, ja. Mooi, mooi, dankjewel Pieter. Ook voor jouw inleiding. Ja, en dan nu dat mooie moment, de overhandiging. Ik zou graag meneer Van der Donk willen uitnodigen om um, hier ook op het podium plaats te nemen. En geeft u hem ook een hartelijk Applaus En Klaas, um, ik geef jou even de microfoon, want daar horen natuurlijk even een paar mooie volzinnen bij. En daarna doen we de overhandiging van het boek. En ook daar natuurlijk, uh, kijk dan straks even naar de foto. We moeten dicht bij elkaar ja, gaan staan. Ja, ja, ja. ja, ja nee, precies. Nee, maar de, de boodschap is helemaal doorgekomen. Dankjewel. En een open houding, uh, meneer Van der Donk. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja en dit, dit is een beetje overdreven. Mag het mag goed. zo? Ja. ja. Goed. Hé, hey, Wim, wij zijn goede leerlingen. Het, dit is het moment om uh, onze Rector Magnificus het prachtige boek te overhandigen. Ik durf dat zeggen, want ik ben een van de mede-auteurs. Wim, je zult zien dat de Tilburgse psychologie niet alleen een roerige, maar ook een hele moedige geschiedenis achter de rug heeft en die heeft geresulteerd in een van de grote vakken die aan deze universiteit worden beoefend. De psychologie is in vele opzichten ook nog eens leidend voor deze universiteit. Ik denk zeker in onderzoeks, op onderzoeksterrein, maar ik wil ook natuurlijk alle prachtige opvattingen over onderwijs niet onder stoel of banken steken. En het is ook heel erg opvallend dat bij de andere faculteiten diverse psychologen van naam en faam werkzaam zijn. Je kunt eenvoudig niet zonder psychologen, dat blijkt maar eens. En de toekomst, volgens mij, lacht de Tilburgse psychologie toe. Ik wil het daarbij laten. Ik overhandig je nu dit boek en ik uh, wens je ontzettend veel leesplezier. Ja. geef een hartelijk applaus. Heel graag, dankjewel. Nee, Klaas, blijft nog even. Ik heb uh, een bos bloemen bij je thuis laten bezorgen vandaag. En dan zegt hij als dank voor zo'n boek, als dat niet wat overdreven? Nee. Ik was uh, gisteren, Antoinette die uh, was zo uh, aardig met de tippen, Klaas is morgen 25 jaar in dienst voor onze universiteit. Dat wil zeggen, Klaas, dank je wel daarvoor en ook nog een tijd mijn zeer gewaardeerde voorganger en wijze raadgever, zo af en toe uh, 25 jaar, dus de helft van die psychologie meegemaakt hier. Een paar dingen bij het boek. Ik heb het gelezen, complimenten. Het is, mevrouw de dekaan, u schreef het in het prachtige woord vooraf al, echt de moeite waard om echt er kennis van te nemen. Niet alleen van het mooie verhaal, maar ook van de lexicografie in het tweede deel van het boek. En ik denk eerlijk gezegd dat... Aangevuld met nog eens schus euh, op de video kijken euh, of op de iPad naar jouw mooie verhaal, dan denk ik, kun je het beter zeggen dat als dit boek en jouw prachtige verhaal, met alles wat je daar zo tussen zei, dan, dan ben je gewoon apen trots op wat hier neergezet is. Met de humor, de kwinkslagen, maar ook de serieuze ondertoon van wat werkelijk onderzoek tot de goede hoogte brengt, wat dat is, Klaas. Uh, dat, dat staat er allemaal in en jij hebt dat ook wel op een voortreffelijke manier uh, verwoord. Als je het boek leest, zie je dat eigenlijk de wortels nog dieper zijn dan die 50 jaar. Um, als je ziet hoe Cas de Kwaai, Jan de Kwaai, Cas is zijn zoon helaas overleden, Jan ook intussen, al bezig was in de jaren 30 met die psychometrie, de vraagstukken van arbeid en zorg. Dan denk je, dan is het eigenlijk een bewijs voor mijn wel vaker geuitstelling dat alleen wat diep geworteld is hoog kan groeien. En die psychologie en alles wat erbij hoort, is in deze universiteit diep geworteld, is hoog gegroeid, kan af en toe eens een storm doorstaan. Het woord veerkracht is terechtgevallen. Chapeau daarvoor. Tegelijkertijd wil ik op dit moment namens het college van bestuur, namens ons allemaal tegen jullie zeggen, hier in de zaal, allemaal betrokken en thuis via de stream: dank je wel. Het is niet zomaar gebeurd. Dit is door vele handen, hoofden, harten tot een prachtige opleiding. Gemaakt. En dat mag er zijn, dat is... en het heeft alleen nog maar een mooiere toekomst. De microfoon begint nu te haperen, dat is volstrekt terecht. Voordat ik over het belang van Europa voor het onderzoek ga beginnen en tegen de dominantie van Amerika, Guus, daar gaan we nog eens een mooie boom op opzetten, word ik er feilloos aan herinnerd dat wat wij eigenlijk doen slechts het voorprogramma is van het cabaret. Dank u wel. Dank u wel, van de Donk. Dank je wel ook. Ja en voordat we naar dat cabaret gaan natuurlijk nog één mededenk. ik heb net ook even met de decaan overlegd het echtpaar wat 42 jaar geleden hier elkaar heeft ontmoet krijgt uiteraard zo dadelijk ook een exemplaar van het boek dus gefeliciteerd en u krijgt ook een boek en u krijgt ook een boek dames en heren. Bij opera reageren ze heel anders altijd. Dat gaat al met een hoop hysterie. Maar jullie krijgen allemaal een boek, dames en heren. En we gaan nu genieten van het prachtige Cup Cabaret. Geen mens spijt bekijkt. Dat is hoe snel de tijd verstrekt. Het leidt tot angst en ergernis, maar desondanks het waar zijn is een feit dat niemand. komt in nieuws leven, een moment dat je je even wilt bezinnen over hoe het daarmee staat in je bestaan. Het rare en het gekke dat je dan dus zult ontdekken, is dat gaandeweg het leven als maar sneller lijkt te gaan. En die acceleratie maakt je toch een beetje bang, want toen je nog een kind was duurde alles nog zo lang. Maar nu, nu ben je ouder en je krijgt het steeds benauwder wat je denkt. Toen ik toch jong was, had ik helemaal geen weet van al die uren, dagen, maanden, jaren die voorbij gaan als een scheet. Wat meniging met spijt bekijkt. Dat is hoe snel de tijd verstrijkt, het leidt tot angst en ergernis, maar desondanks het was en is een feit, dat er niemand overdrijft, die zachtwaard blijft de tijd. Hoe is het te verklaren dat wij allemaal ervaren dat het leven zich een allemaal grote vaart in ons voltrekt? Er is misschien een reden, maar die is dan tot op heden door de universitaire onderzoekers niet ontdekt. Die die met de tijd alleen maar met een instrument. En zo wordt het verschil in ons gevoel niet onderkend. Dat is in onze ogen typisch voor psychologen. Want wanneer de tijd ze doorgaat in een steeds versnelder draf, dan liggen wij in subjectieve zin, in zeven maanden in ons graf. Pennel geen spijt, bekijkt. Dat is hoe snel de tijd verstrijkt. Het leidt tot angst en ergernis, maar desondanks, het was een is. Een feit dat niemand overdrijft, die zuchtbaar blijft. We moeten dus proberen om de tijd te laten keren Want de tijd die je, je verloren, er komt nimmer meer terug We moeten dus die perluttelen, momenten goed benutten en, en juist daarom zingen wij dit liedje zo ontzettend vlug. Want als je heel al veel doet in de je toegemeten tijd Dan raak je, je naar verhouding, verhouding daarvan net wat te kwijt En om nu te besluiten gaan en we vieren ons niet buiten Aan dat we te hebben in ons hele repertoire We zingen nu om tijd te winnen alles van dit liedje door elkaar hoe is het niet verschoven? Dat moment dat je je verheft dat over andere het Het raar is geen de het lijdt verstand, het Het lijdt het Het de weg, het Het lijdt de weg, te lijdt de Het lijdt de weg, het lijdt Het de het de Het lijdt de het Het die acceleratie zullen laten dat een mas. Maar, maar, maar deze is onze zang. Het is Dat is een En je hebt het in de nobel van de Hartelijk welkom bij het cupcabaret Pieter Nieuwent achter het piano, Suzanne Ruiten achter mij, Jan Boelhouwer en ik heet Karel Soudijn. Drie psychologen en een docent taalvaardigheid Engels. Pieter doseerde hier op de universiteit Engels-Engels, maar hij ging met vervroegd pensioen toen Tilburg University het Amerikaanse knouwen als officiële voertaal invoerde. Hi! Eén van ons vieren is precies even oud als de nu jubilerende opleiding psychologie. Maar wij verklappen natuurlijk niet wie van ons vieren dat is. <lacht> 50 jaar psychologie. We hoorden het zojuist. Op de eerste dag dat hij hier kwam werken, arriveerde Guus van Hek tegelijk met de vloerbedekking. Guus sleet minder hard, want hij liet niet over zich lopen. In de beginjaren kwamen er nog veel meer binnen. Kees Brunia bijvoorbeeld liet niet minder dan vijf kooien van Faraday installeren. Waarom? Eigenlijk weten we dat nog niet, maar we denken omdat er geld genoeg was en omdat die dingen je prima beschermen tegen de bliksem. Een auto beschermt je even goed tegen de bliksem, maar Kees vond het wat lastig om vijf auto's op zijn gang te hebben staan. Kort daarna bestelde Wim de Moor voor de afdeling klinische psychologie vijf luie stoelen. Waarom? Omdat die dingen veel prettiger zitten dan zo'n ijzeren kooi van Kees. Studenten hadden we ook al snel. Uit Brabant. En uit Limburg. En elk jaar kwam er eentje uit Friesland. Dat vonden we zo schattig. Die kwam dan af op beroemdheden zoals... Hetema, Portega, Helene Portega, Portega, portuga Bergsma en later Seidsma. En waarschijnlijk Brunia, die moeten we ook niet vergeten. Studenten. Jan Boelhouwer vertelde ons in de kleedkamer dat hij al verschillende studenten herkende. die in de tijd tijdens zijn eerstejaarscollege statistiek de Tina zaten te lezen. Wat zijn jullie groot geworden, zeg. Speciaal voor jullie zingen Jan en Pieter daarom nu een duet. Wanneer wij zeggen, lieve dames, beste heren, dan denkt u vast, dat is een heel normale groet. Toch voelen wij de plicht om u te corrigeren Want er is helaas iets dat je donders goed beseffen moet Manvrouw verhoudingen zijn vaak onevenwichtig Want kijk alleen maar naar uw eigen faculteit We formuleren het natuurlijk heel voorzichtig Maar we moeten onze zorgen even kwijt En daarom stellen wij vandaag de ene cruciale vraag, die ons vervult met ongemak Waarom is dat vak van u opeens vooral een vrouwenvak? Ligt deze voorkeur aan de vrouwelijke psyche? Ligt deze studie meer voor vrouwen in de lijn? Of laat een vrouw zich door een vooroordeel bedriegen Als ze denkt dat vrouwen de bekwaamste psychologen zijn? Dat zijn de vragen die ons beiden blijven kwellen. Bij dit soort kwesties zijn wij goud en einde raad. Is het wel zo dat wij de juiste vragen stellen of zijn mannen daar gewoon niet toe in staat? Het is wel prettig als u weet dat dit soort vragen aan ons vreet en daarom zuchten wij spontaan. Waarom willen vele vrouwen graag een psychologe baan? Onze nieuwsgierigheid is nauwelijks te stillen, wij willen weten en u zegt misschien me toe. Het gaat ons om de psychologische verschillen, en, en daarbij, daarbij voornamelijk voor de, om, de, om, wie, om wie en wat en, wat, en, wat, en, en van, waar en hoe. Onze verwachtingen zijn torenhoog gespannen, want wat het antwoord ook mag zijn, het zit ons hoog. Dat het dus lijkt of vrouwen beter zijn dan mannen, of in elk geval dan toch als psycholoog. Wij tweeën vinden dat een raar idee Toch feesten wij vanmiddag met u mee Dat is dankzij uw gouden jubilee uh, Karel heeft al verteld dat ik van de, vroeger op de letterfaculteit hier zat. Oh, even een slokje water. Uh, mm. Ik ben dus taal- en letterkundige en nou ja... Maar goed, ik schrijf dus ook af en toe gedichten, waaronder af en toe heel actuele, zoals deze. Ik beklaag mijn tante en mijn oom, want die zagen hun vakantiedroom, een excursie naar de watervallen, door corona in het watervallen. Maar ik heb ook wat gedichten, het volgende lied, dames en heren, houdt zich weer bezig met het verstrijken van de tijd, het verstrijken van mijn tijd, u weet tien jaar geleden, het hier voor het laatst op, en dat verstijken van de tijd is mij niet in de koude kleren gaan zitten. En daar gaat het lied ook over. Maar ik heb ook drie gedichten daarover, die samen luisteren naar de titel Drie Ouderdomsperikelen. Eén. Ik begrijp wel dat oude vandaag over allerlei ongemak klagen. En ook ik doe hierbij mijn beklag, want ook ik ben een oude vandaag. Twee. Met rassenschreden nader ik mijn graf. Vooral mijn overspeligheid neemt af. Zodoende vind ik er geen bal meer aan, al kan daar beter zo niet-doende staan. 3. Laatst las ik een verhelderend artikel getiteld Wat bejaarden moeten weten. Ik ben de inhoud alweer straalvergeten en dat is mijn derde ouderdomsperikel. We leven in veranderende tijden. Verandering is immers inherent aan het bestaan. Je kunt het niet ontkennen of vermijden. Het beste schijnt te zijn om er gedwee in mee te gaan. Als iemand dat beweert, valt dat bij mij verkeerd. En tegen zo'n persoon zeg ik dus heel gewoon. Ga zelf met je tijd mee, zeur mij niet aan de kop. Ik wil niet met mijn tijd mee, want mijn tijd die zit erop. Ik zeg het zonder schaamrood op de kaken. Ik vind het niet zo vreselijk om achterop te raken. En ook ben ik niet vreselijk gedwee. Ik doe er niet aan mee. Er komt geregeld iemand aan mij vragen. Of ik op Facebook zit of, of ik Skype en Tinder heb. Dan zie ik ze mij stilletjes beklagen. Als ik ze antwoord dat ik ook niet twitter en niet heb. En als ik word bespot, berustig ik in mijn lot. Maar wat ik soms wel zeg, dat is, ach, ga toch weg. Ga zelf met je tijd mee, zit mij niet op de huid. Ik wil niet met de tijd mee en dan kom ik rond vooruit. Het stemt mij verontwaardigd en verbolgen. Dat iedereen die sociale media moet volgen Dus weg met dat onzalige idee Ik doe er niet aan mee Ga zelf met je tijd mee Voor mij is dat een straf Ik wil niet met mijn tijd mee En ik haak dus liever af Ze zullen mij voorlopig niet zien chatten Ik denk dat ik nog eerder een tattoo zou laten zetten Dus weg met het onzalige idee ik doe er niet aan mee, nee. In het volgende lied doen wij een beroep op uw fantasie, want u moet zich voorstellen dat Jan Bolhauer, de vroegere hoogleraar klinische psychologie en psychotherapie, Wim de Moor is. In Bergen op Zoom staat de sigarettenfabriek Philip Morris. Jaren geleden kwam Philip Morris in moeilijkheden omdat het personeel massaal aan een burn-out leed. En omdat Wim Janders hun grootste klant was, vroegen ze hem om daar iets aan te doen. Wim Janders moest zorgen dat ze daar in die sigarettenfabriek weer het vuur uit hun sloffen zouden lopen. Nou, als iemand zoiets kan, dan is Jan dat wel. Of Wim. Verder moet je zich voorstellen dat Suzanne het dochtertje is van Jan. Of van Wim. Die twee, die delen een geheim. Jij bent toch hoogleraar, ja, ik ben hoogleraar, jij bent toch hoogleraar en mijn hoogleraar verdient er met kleuren wat bij. Ben jij er zo eentje? Ja, ik ben er eentje die doet aan die. Tabbelarij. Maar ik blijf daarover maar liever discreet. Nee, het is niet nodig dat niemand dat weet. Want als je, Want als je van, van dat, dat soort, soort gevoelige, gevoelige dingen wat zegt. Dan wordt dat haast altijd verkeerd uitgerecht. De mensen zijn dom en de mensen zijn slecht Dus ons mooie Mijn snabbelarij Komt niemand te weten Komt niemand te weten Van mij Of van mij van mij, of van mij, geen woord zeggen wij. Want wij, ja want wij, ja want wij, ja, want wij, wij, wij verzwijgen het allebei. Dus ik wil, dus jij krijgt wat, wat zak, zak geld erbij. Bruce dus heeft in een half uur de, het, de hele geschiedenis van psychologie samengevat, maar hij kwam niet aan alles toe. Bijvoorbeeld de vraag van, hoe zat het hier nou echt vroeger met het onderwijs? Harry Peters, onze bouwpastoor, die propageerde Bildung. Dus nodigde Harry Peters wel eens studenten uit om bij hem thuis te komen dineren. Daar kregen ze Bildung. En daar kregen ze in de vorm van een zakje Konimax met de instructie: maak er maar iets lekkers van. Er was trouwens nog een Harry, een andere Harry, verbonden aan onze opleiding psychologie. Een van de eerste neuropsychologen in Nederland. Deze Harry gaf zo geconcentreerd onderwijs dat hij tijdens een hoorcollege een sigaret met de brandende kant in zijn mond stak. En toen veranderde het hoorcollege in een demonstratiecollege. We hadden en we hebben ook een topsportregeling. Ik heb nog een aantal spelers van top-os in de collegezaal gehad. Die dachten dat ze bij ons sneller konden promoveren dan op het veld. En ik heb ze maar met één doorgestuurd naar John Rijsman. Eerstejaars moesten duiven conditioneren. Daarna waren ze ongeschikt voor de maatschappij en werden ze door de docenten opgegeten. De duiven, niet de eerstejaars. In het psychologisch laboratorium liepen trouwens ook nog zeven apen rond. Maar die zijn nooit verder gekomen dan hun proper duizen. En over rondlopen gesproken... Daar gaat nu ons volgende lied over en dat is getiteld Kringloop. Wat wij gezamenlijk bezingen, niet als solisten maar in koor, dat is de kringloop van de dingen. Houd niet op en gaat maar door. Die gaat maar door. Die kringloop die wij hier bekijken. Is een constante, is een constante wisseling. Waarin iets, op, waarin iets opkomt en het verdwijnt. En, en er is, is geen begin of eind, want het voltrekt zich in een kring. kring. Het geldt voor alles in het leven. Dat maakt het juist, Dat maakt het juist zo, interessant. zo interessant. Wij zullen, nu, wij zullen nu een voorbeeld geven. Het onderwijs. Het onderwijs in, in Nederland. Nederland. In Nederland. Dat wij daar aandacht aan besteden. Dat stelt u vast. Dat stelt u vast enorm op prijs. Want, Want overal. overal gaat goed beschouwd. We hebben iets goed, goed en maar dan niet fout. fout. Dat, Dat geldt ook voor het onderwijs. onderwijs. Dat onderwijs had lang geleden. Een onberispelijke, een onberispelijke naam en allen, die en allen die er iets in deden Die waren reuze, die waren reuze vak Heel vakbekwaam Ja, door de bank genomen had het Een ongelooflijk niveau. niveau En het voldeert aan ieders wens Zodoende was er ook geen mens Die het lala vond op zo zo dat niveau een keer zou dalen, dat wou natuurlijk, dat wou natuurlijk niemand graag. Maar ja, het maar ja, het viel niet meer te halen, en dus ging het, dus ging het niveau omlaag, omlaag. gestaag omlaag. Ach, hoeveel hoger was het vroeger, wij spreken hier, wij spreken hier van nu van een tijd. Die niet, leren, die niet kan worden kan overschat, het was de periode dat wij zelf verder opgeleid. Hey. Die mooie tijden zijn vervlogen, die mooie tijden, die mooie tijden zijn vergaan. Wij krijgen, traan, krijgen tranen in de ogen als wij daarbij, als wij daarbij staan stil te staan. Staan, staan. stil te staan. Maar niet terugdenk aan de kringloop. En wat daarover, en wat daarover is gezegd. Die heeft daarin iets van geleerd. Dat pessimisme is verkeerd. En nu dus hopelijk weer leert. Wees opgewekt en welgemoed Eens wordt het onderwijs weer goed. Al is het nu toevallig slecht. Dus hou je haag en trek je plan, Ontslaan managers en dan Komt alles vast wel weer terecht. Leren studenten iets van het onderwijs? Kort geleden kwam ik een vroegere student tegen die uitriep: Van jouw eerstejaarscollege heb ik alleen maar onthouden dat je tussen je benen door naar de maan kunt kijken. Waarom je dat zou kunnen doen en wanneer, dat wisten ze niet meer. Ik ga dat hier ook niet meer herhalen en ik ga het ook niet nog eens een keer voordoen: beeld doen. Ja, ja. En dan nu opgedragen aan alle studenten die zo vurig pleiten voor invoering van het judicium Summa Cum Laude, ons lied 6 Min. Sommige studenten halen tienen Want die hebben veel talenten en enorme discipline Andere studenten halen negens want die zien van al dat werken wel de voor's maar ook de tegens En er zijn er ook die halen achten Want die zijn al reuze goed maar toch wat minder dan ze dachten En er zijn er ook die halen zevens Want die hebben naast hun studie veel veel te drukke levens En dat zijn er ook die halen zessen Want behalve hun diploma hebben die geen interesse En dat doet misschien een beetje pijn Maar die laatste blijken veruit in de meerderheid te zijn hm. Zelf leerde ik al gauw mijn eerste les En dat was dat je geslaagd zat met een zes Maar die boodschap wilde er bij mij niet in Volgens mij had je genoeg aan een zesmin Ja, ik heb het nog gevraagd en het was goed dat ik het vroeg Een zesmin, dat is genoeg En geen handen uit de mouwen en geen handen aan de ploeg Een zesmin, dat is genoeg Waarom zou je je vermoeien met geploeter en gezwoeg? Een zesmin, dat is genoeg. Ik heb morgen een tentamen, maar ik moet nog naar de kroeg. Een zesmin, dat is genoeg. Deze maand heb ik nog zes of zeven feesten voor de boeg. Een zesmin, dat is genoeg. Als ze zeggen jij kunt beter, dan zeg ik altijd ja doeg. Een zesmin, dat is genoeg. Al die nuttige adviezen, daarop doe ik mijn gevoeg. Een zesmin, min, dat is genoeg. En het kan me ook niet schelen of het slaagde is of sloeg. Een zesmin, min, dat is genoeg. Een zesmin, min, een zesmin, min, een zesmin, zes min, dat is genoeg. Ik heb begrepen dat dit een heel oud liedje was, want een 6 min is al lang niet meer genoeg. Een 6 min is veel te veel. Tegenwoordig is een 5,5 al voldoende. <lacht> en de docenten, hoe staat het daarmee? Die pakten 50 jaar geleden de zaak groots aan. Ton van Bokstel ving een muis, geen proefdier, maar een wilde, die sloot hij op in een doos. Om de doos knoopte hij een touw. Daarna zette hij de doos op tafel bij een secretaresse overleg met de instructie Meteen openmaken, en Harry Peters, onze man van de Bildung, Harry nodigde een gezelschap bij zich thuis uit om te komen dineren. Met Koniflex natuurlijk. Van tevoren liet Harry door een studentenassistent, Giel Hutsumakers, een paar flessen kruidenierswijn overschenken in flessen met een huizen rothschild etiket. Na het diner vroeg Harry wat men van de wijn vond en het antwoord was: Voortreffelijk. Ach, die Harry Peters. In een interview bij zijn afscheid als hoogleraar vertelde hij hoe hij zelf als puber was. Citaat: Erg ascetisch, soberlevend en mezelf veel ontzeggend. Hoe mensen kunnen veranderen, hè? Daarom nu ons feestlied, 50 jaar psychologie. Een mens geeft uiteraard, niet elke keer als hij verjaart een imposant en uitgebreid verjaardagsfeest. Maar bij een rond getal is dat geregeld het geval. En als het deelbaar is door vijf of tien het meest. Heel Tilburg University dat staat in vuur en vlam vanwege vijftig jaren psychologie. Ja, wat verdrie. Al vijftig jaren psychologie. Dat is natuurlijk wat je noemt een mijlpaal die ik hier voor u van harte van een liedje voorzie. Een mijl. Aldi. Ik ga er van een liedje voorzien, want zegt u nou zelf dit soort dagen, mag niet worden overgeslagen, en als ze ons dus komen vragen, nou ja, we zijn nog verder als de skipper bij, want we zaten lang geleden wel eens op voor ondervolk, maar dat volk was toch vaak niet zo pie, dus, dus als het erop er komt dan verkeer wij toch heel wat liever in, in het psychologische circuit, Vinden het dus fijn om hier bij u te mogen zijn, maar dat is eigenlijk geheel en al terecht. Dat wij hier zijn als gast, daar zijn wij amper door verrast, want wij zijn zelf ook psychologisch onderlegd. U hebt vandaag natuurlijk ook een thema en dat thema dat is 50 jaar psychologie. Een summary. Van 50 jaar psychologie. En wie voor dit symposium dat thema kon bedenken, nou dat is dus volgens onze genie. Jasé, Gervie, zoiets bedenkt dat is een genie. Dus om u te feliciteren, trek ik, lieve dames en heren, met heel veel genoegen wat veren. En nee, ik noem vandaag dat lichaamsdeel niet graag, maar de organisatoren van dit gouden jubileum hebben echt hun zaakjes onder de knie. En ze wilden ook een passend intermezzo en ze zetten daarbij ook alweer de puntjes op, de i. Ze zochten een gezelschap met een aantal psychologen van niveau en met wat diepgang en esprit. Dus dat wij mochten komen om vandaag voor u te zingen, dat bezorgt ons een vlaag van euforie. Dus roepen wij tenslotte namens iedereen van binnen, van binnen en van, binnen en van, van buiten, heel de hele universiteit. University. Merci! Hey, Speciaal voor de moderator laat ik zien dat er staat, onze tijd zit er bijna op. Natuurlijk hadden we u nog uitgebreid willen vertellen hoe Joop Hetema college gaf. Van links naar rechts en van rechts naar links voor de colleges aanlopend, waarbij hij bij elke wandeling telkens één kaartje voorlas. Natuurlijk zouden de alleroudste onder u van ons graag nog willen weten waarom Wim de Moor en Jurrit maar zo moeilijk samen door één deur konden. Ze waren veel te dikke maatjes. En komt er nog een grap over Bea de Gelder? Nee. Wel zijn we nu toe aan ons slotlied. Bye bye. Er is een belangrijk aspect het leven. En, en dat is de tijd die gestadig verstrijkt. verstrijkt. Want alles duurt eigenlijk altijd, maar even vooral als je het ziet. Is nu alweer bijna het einde bereikt. Dus over en weer wordt er afscheid genomen. En in vele ogen daar blinkt nu een traan. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Ja, wat een prachtig optreden en wat een intermezzo en wat een bruggetje gaan we dan maken naar inspiratie voor psychologie van de toekomst, onderwijs, onderzoek en impact. Ga er maar aanstaan. En dat betekent ook nog dat de persoon die zo dadelijk dat als eerste mag doen volgens mij de aller, allermoeilijkste taak heeft. Niet alleen omdat je dan na het cabaret weer even helemaal naar onderzoek gaat, maar ook nog omdat zij een uur van tevoren, een uur geleden, nog niet eens wist dat ze hier zou gaan staan. We hebben namelijk vier jonge onderzoekers gevraagd om ons mee te nemen in hun onderzoek. En Marion van den Heuvel is één van hen. Maar helaas, we weten ook allemaal natuurlijk, corona gaat rond, kan zij hier niet bij zijn? En dus is op het allerlaatste moment, en geef haar ook een oorverdovend applaus, Elise Turk gevraagd om haar plaats in te nemen. Kom er even bij, Elise. Lekker. En Marion is wel zo vriendelijk geweest om haar tekst keurig uit te schrijven. Inclusief zelfs de klikjes waar jij moet doorklikken. Want voor de goede orde, jij gaat de tekst van Marion voorlezen. Ja, dus het is niet jouw onderzoek, maar dat van Marion. Wat, wat ik doe ben je wel, zelf? Ik ben wel onderdeel van een team. Precies. Ja, ja dus ja. ik doe zelf ook hetzelfde onderzoek. Alleen zij is de projectleider. Ja, ja en ik zei, het is een hele zware taak. Want jij wist volgens mij vanochtend toen je opstond niet dat je vanmiddag hier zou gaan staan. <laughs> ja. um, en dan sta je ook nog naast dat geweldige cabaret... Dat is even een hele omschakeling. Heb je zelf een bruggetje bedacht van dat cabaret naar het onderzoek waar je ons zo dadelijk in gaat meenemen? Want iedereen zit natuurlijk nog midden in die liedjes en dan gaan we straks ineens hop, dat onderzoek in. Nou, Het was gewoon superleuk en ik hoop dat we met ons onderzoek ook weer iedereen enthousiast kunnen maken over ons onderzoek en over de toekomst van, uh, van ons onderzoek. Ja. Nogmaals, ontzettend sportief dat je dit wil doen. Ik geef jou de klikker, daar kun je doorgaan. En uh, daarna hebben we nog drie pitches van drie andere onderzoekers die uiteraard ook iets gaan vertellen. En daarna zal Antoinette de Bond uiteraard nog in een afsluitend woordje afsluiten. Het woord is aan jou, zet hem op. Ik ja. pak even de microfoon erbij. Of staat je? Oh, sorry, je hebt er een. Ja. Ik heb er een. Maar... Ja, heel goed. Ja, okay. Even de slides. Yes. Nou, het onderzoek van Marion van der Heuvel en van ons team uh, richt zich op het ontwikkelende babybrein. Het babybrein groeit tijdens en na de zwangerschap uh, extreem snel. Waardoor het in die periode extra kwetsbaar is voor uh, invloeden van buitenaf. Uh, ons onderzoek heeft als doel om kinderen de best start mogelijk te geven door te onderzoeken hoe het babybrein ontwikkelt onder verschillende omstandigheden. Daarbij kijken we zowel naar armoede, stress um, van de moeder tijdens de zwangerschap, maar ook uh, naar bijvoorbeeld gezinstrauma's. Het onderzoek is transdisciplinair, wat inhoudt dat het vanaf de start samenwerkt met uh, verschillende disciplines... zoals uh, de medische en de klinische psychologie, de ontwikkelingspsychologie, uh, de neuropsychologie. Uh, maar Marion en ons team heeft ook een goede samenwerking met uh, methode statistiek, uh, sociale psychologie en transo. En daarnaast kent het onderzoek ook samenwerking met verschillende Nederlandse universiteiten... Uh, zoals het Radbound in uh, Nijmegen en hebben we ook heel veel internationale samenwerkingen. Uh, maar samenwerking met de maatschappij staat ook erg centraal. Uh, we betrekken bijvoorbeeld bij ons onderzoek altijd ouders en mensen uh, uit de klinische praktijk. Die vaak een uh, adviserende rol hebben. Het uh, onderzoek wordt uit verschillende bronnen gefinancierd. Uh, waaronder het KN uh, KNAW, het uh, ministerie van VWS en het Bernhard van Leer uh, Foundation. En Marion heeft ook een hele grote NWO-beurs gehaald. Er wordt ontzettend veel onderzoeksgeld binnen. Een voorbeeld van ons onderzoek is het Brains in Sync uh, onderzoek. Daar ben ik zelf ook onderdeel van. En voor dit onderzoek kijken wij naar hoe de hersenen van moeder en baby uh, synchroniseren als zij samen zijn. En ook onderzoek, onderzoeken wij wat er gebeurt met synchronisatie... Uh, als uh, tussen moeder en baby wanneer de moeder plots op haar telefoon kijkt. Uh, voor bijvoorbeeld twee minuten. Om dit te doen hebben we zowel de baby als de moeder een EEG-kapje opgedaan. En meten we de hersenactiviteit tegelijk. Uh, dit heet dual EEG of uh, EEG hyperscanning. En dit wordt slechts in een paar laboratoria in de wereld gedaan. Uh, in de toekomst hoopt Marion en haar onderzoeksteam uh, het onderzoek voor te zetten. Uh, en uit te bouwen. En vooral uh, willen we kijken naar de invloed van armoede, de mentale gezondheid van ouders en het toenemende gebruik van mobiele telefoons uh, onder ouders. Uh, ja, dat, dat houdt ons ja. bezig. Dat was het eigenlijk. Dankjewel, Dankjewel voor jouw inleiding. En wens Marion heel veel beterschap, uiteraard, namens ons, maar ongelooflijk sportief ook ja, dat jij deze taak wilde opnemen. Dankjewel. Ja. En de volgende pitch geeft haar ook een hartelijk applaus, het is van Floor Mos. Zet hem op. Ja, dankjewel. Ik zal meteen met de deur in huis vallen. Er zijn in Europa... Ik kan het niet zien... 10 miljoen mensen die kanker hebben of hebben gehad. En slechts 1 op de 5 van hen zegt in goede gezondheid te leven na kanker. Nou, we weten dat uh, kanker, maar ook de behandeling van kanker, met name zorgt voor allerlei effecten op de lange termijn. Vooral negatieve effecten. Dus, denk aan allerlei bijwerkingen. Dat weten we dus inmiddels, maar die mechanismen erachter die begrijpen we nog niet zo goed. Wat we willen onderzoeken, is, of wat je eigenlijk zou willen weten, is wie ervaart er nu klachten na, na kanker? Waarom juist de ene persoon wel en de andere persoon niet? En wat kun je daaraan doen? Dat onderzoeken we met de Profiles registratie. Een Profiles is een samenwerking tussen het IntraKankercentrum Nederland en Tilburg University. Dus we hebben dat samen opgezet. Het is een registratie waarmee wij uh, proberen om in kaart te brengen... Um, nou, we proberen deze vragen te beantwoorden. Um, we proberen daarmee studies op te zetten, dus onze data te verzamelen. We verzamelen ook data voor andere onderzoekers, dus voor andere studies. En wij delen ook al onze data. Om dan even een beeld te geven van wat we dan precies verzamelen... Uh, we hebben die patiënten centraal staan en daar willen we dus meer over te weten komen. We hebben een link met de Nederlandse kankerregistratie, de klinische gegevens van patiënten, die hebben we altijd. We hebben ook altijd vragenlijstgegevens, dus patiënten vullen heel veel vragenlijsten voor ons in. We hebben online cognitieve testen beschikbaar voor bepaalde studies. We hebben een link met Pharmo, dat is een Nederlands instituut wat geneesmiddelengebruik registreert. We nemen bloed bij patiënten af in onze eigen studies. We hebben een koppeling met de eetmeter, dat is een online voedingsdagboek, waarmee patiënten dus aan kunnen geven wat zij eten en drinken elke dag. We sturen meetlintjes op naar patiënten, zodat ze hun heup taille omtrekken kunnen meten zelf. We sturen ze soms ook weegschade toe met een bio dus die meet niet alleen gewicht, maar ook spiermassa en vetmassa. Dan hebben we nog Fitbits en ActiGraphs en Fitbits en ActiGraphs zijn een beetje beweging van patiënten, maar ook bijvoorbeeld slaapkwaliteit en slaapduur. En we vragen patiënten soms ook een plukje haar af te knippen om cortisol te bepalen. En door al die metingen in te zetten, proberen we in kaart te brengen um, hoe het met mensen gaat, maar ook waarom bepaalde mensen klachten krijgen en anderen niet. Even heel kort wat Profiles dan precies is. Um, wij zijn met zo'n 30 onderzoekers die werkzaam zijn bij Tilburg University, het departement Medisch en Klinische Psychologie, en ook bij het Intra-Kankercentrum Nederland. We hebben zo'n 55 lopende studies momenteel, van onszelf, maar ook van andere uh, onderzoekers gegevens van 30.000 patiënten inmiddels. Wij verzamelen data in alle Nederlandse ziekenhuizen en ook in 20 ziekenhuizen in de UK. En wij verzamelen jaarlijks ook vragenlijstdata bij een normpopulatie van centerdata. En daar gaan we binnenkort ook bloed bij afnemen. Vervolgens hebben we nog nou ja, output natuurlijk. 170 wetenschappelijke publicaties ruim. 11 afgeronde proefschriften. Het afgelopen jaar, ondanks corona, toch drie symposia kunnen organiseren. Uh, we hebben data gedeeld met inmiddels meer dan 50 onderzoekers wereldwijd en het afgelopen jaar, extra leuk, uh, hebben 50 psychologiestudenten onze data gebruikt voor hun bachelor en hun masterthesis. Dankjewel, Floor je krijgt ook een hartelijk applaus. Ja, en Ik ben altijd gewoon even benieuwd, u mag me ook rustig wegsturen hoor, maar wat vindt u zo als het dit, dit allemaal hoort? Maakt u het ook weer trots over wat er nu allemaal weer gaande is? Ik vind indrukwekkend allemaal, geweldig. Ja. Fantastisch, ja. dankjewel. Mag ik u dezelfde vraag ook stellen? Bent u ook onder de indruk van wat u hier hoort? Ja, met name dat onderzoek van uh, baby's en ouders die dan meer op je telefoon kijken. Dat, uh, ben ik wel benieuwd wat daaruit komt. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook altijd, we willen ook graag op de hoogte gehouden worden. Uh, en je zegt al, ja, wij publiceren natuurlijk heel veel. Hoe kunnen we een beetje in de gaten houden wat jullie allemaal doen en wat er allemaal verschijnt? Ja, wij publiceren natuurlijk veel. We hebben websites, we ja. hebben ook uh, actieve Twitter-accounts. Jullie drieven. twitteren wel, in tegenstelling uh, tot we noemen geen namen, maar andere pianisten. Ja. Nee, ja, en we zijn wel op congressen natuurlijk. Precies, precies. Nou, nodig ze dus ook vooral uit. Nogmaals, heel veel dank, Flormols. En wij gaan door naar Joran Jongeling. Kom er ook bij. Joran, welkom. Fijn ook dat je er bent. Dank je. Uh, jij bent ook al gemaaid. Ja. Dus je, je, volgens mij één keer doorklikken en dan, uh, dan staat hij klaar. Zet Perfect. hem op. Dank je wel. Zat je aan? Ja. Uh, nou ja, we hebben in de voorgaande presentaties denk ik al hele goede voorbeelden gezien van wat je allemaal kan bereiken met samenwerken. Uh, dus ik wil eigenlijk beginnen met zeggen van ja, ik sta hier nu wel, maar ik sta hier echt namens een hele groep mensen. Ik sta hier namens alle eigenlijk leden van het Tilburg Experience Sampling Center of TESC, zoals daar zo mooi staat. En wat TESC is, is TESC is echt een netwerk van onderzoekers uit heel TSB en ook eigenlijk daarbuiten. Uh, en wat ze allemaal samenbrengt die mensen is dat we ondanks onze ja, verschillende achtergronden en verschillende onderzoeksinteresses allemaal bezig zijn met onderzoek waarin we echt ongekend inzicht krijgen in eigenlijk de gedragingen, de gevoelens, uh, ja, de emoties ook van mensen. En dat terwijl ze bezig zijn met hun dagelijks leven. Hoe we dat doen is door mensen niet maar één keer te meten of enkele keren te meten, maar we meten ze echt meerdere keren per dag. En eigenlijk terwijl iedereen gewoon bezig is met gewoon naar zijn werk gaan, zijn dagelijkse beslommeringen. Dus wat het onderzoek echt doet, is het zet de individu echt centraal. En het geeft een ongekend inzicht in hun rijden en zijden. En wat daar het mooie van is, is dat het de deur openzet naar individuele behandelingen. Dus we hoeven het niet meer te doen met het antwoord op de vraag, wat werkt nou over het algemeen? En dan hopen dat dat antwoord ook geldt voor die patiënt die hier echt voor ons zit. Maar we kunnen echt voor ieder individu gaan bepalen, wat heeft deze persoon nu nodig en wanneer? Dat heeft nog eens toegevoegde waarde bij TESC, omdat we zoveel verschillende mensen hebben en ook klinische contacten. En dat leidt ertoe dat we al die inzichten ook echt multidisciplinair kunnen belichten en in de praktijk kunnen brengen, wat gewoon nog meer impact geeft aan al onze resultaten. Nou, naast dat echt focus op het individu en naast dat uh, ja, echt de, de link en het multidisciplinaire en de link met de praktijk, komen er nog twee dingen samen in TESC die in de toekomst steeds belangrijker worden. Dat is het gebruik van technologie en lifelong learning. Ik zou even beginnen met technologie, want al dat onderzoek wat ik nu noem, waarin we mensen meerdere keren per dag meten, zonder technologie zou het eigenlijk niet zo goed mogelijk zijn. Het is wel gedaan in het verleden, dan kregen mensen hele stapels papier mee naar huis, zodat ze meerdere keren per dag wat in konden vullen. Uh, je kan je voorstellen, niet ideaal, goed voor de conditie om het allemaal te tillen, maar zeker niet makkelijk. En tegenwoordig gaat het gelukkig allemaal met smart devices, dus smartphones, smartwatches, noem het maar op. Die smartwatches zitten in een app op, die app die geeft de questionnaire en die geeft ook een melding dat je moet gaan invullen. En die melding die kan afhankelijk zijn van context, is iemand thuis op zijn werk, kan afhankelijk zijn van gedrag, dus als je lang stil zit, dat je dan een melding krijgt. Dus dat maakt het veel makkelijker om voor onze deelnemers om de data in te vullen en voor ons dus om te verzamelen. Kan zelfs nog makkelijker tegenwoordig, door noemde al een aantal sensoren die gebruikt worden nou, en die leiden er gewoon het voel dat je uh, ja, lichamelijke activiteit, hartslag, bloeddruk, allemaal kan meten, zelfs zonder dat mensen ook maar iets hoeven te doen. Nou, tot slot, uh, ja, ontwikkelingen gaan steeds sneller. Dat is in je privéleven zo. Ik bedoel, De helft van wat mijn kleine neefje doet, kan ik echt niet volgen. Uh, en op onderzoeksgebied is dat eigenlijk niet anders. Dus het is heel belangrijk om gewoon doorgaand onderwijs aan te bieden aan onderzoekers. Zodat ze gewoon bij kunnen blijven en zich steeds kunnen blijven doorontwikkelen. Nou, daar zijn we in Tesco ook heel erg mee bezig. We wordt cursussen uiteraard over hoe je een soort studies opzet, hoe je met de technologie omgaat, hoe je de data analyseert, maar vooral ook hoe je nou ervoor kan zorgen dat jouw onderzoek de sprong maakt naar de praktijk. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat een therapeut je resultaten begrijpt en kan gaan gebruiken? Uh, hoe zorg je ervoor dat je je deelnemers echt kan bereiken en zelf inzicht kan geven in hun functioneren? Uh, of hoe zorg je ervoor dat iemand anders het door jouw ontwikkelde interventie zelf kan gaan gebruiken? Nou, om dat soort dingen voor elkaar te krijgen, is gewoon onderwijs nodig. En zonder goed onderwijs dus eigenlijk ook geen ons goed onderzoek. Mooi. Dat is het. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, en ik ben ook altijd gewoon maar even benieuwd en u mag me wegsturen. Max zag je toevallig een, een klein overlegje. Wat, wat kreeg u net te horen? Nou, dat was eigenlijk ook de vraag. Ja, oh, ja. ja u mag de vraag stellen. Nou, uh, nee, maar, Ik zag jullie overleggen. Ja, maar de vraag is, uh, wat voor dingen uh, uh, haal je er uiteindelijk uit als het gaat om uh, ja, verandering, verbetering van de. Ja, mooie vraag. Verandering in verpleging, wat je eruit haalt. Ja. Um, nou het punt is zeg maar dat wat we nu allemaal gedaan hebben is we keken altijd gewoon een hele grote groepen mensen en dan kijk je gewoon van joh zien we bijvoorbeeld dat mensen die uh, ouder zijn of meer activiteiten hebben, bijvoorbeeld gezonder zijn en dat is allemaal op groepsniveau en dat geldt niet voor individuele personen. Je hebt het dan over de, de gemiddelde persoon en de gemiddelde persoon die bestaat gewoon niet. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van ja veel beweging is goed en dat zorgt ervoor dat je uh, minder kans hebt op een hartaanval bijvoorbeeld. Voor mij persoonlijk is mijn persoonlijke kans op een hartinfarct groter als ik ineens heel actief iets ga doen, als ik gewoon lekker stil op mijn bank zit. Dus je kan okay. veel beter echt kijken voor individuele dingen van hoe zit het nu? En ook qua timing, wanneer moeten we die behandeling nu gaan inzetten? Dus je kan echt veel meer maatwerk leveren eigenlijk. Mooi, mooie vraag ook. Ja, en je gaf ook al aan, hè, onderwijs, het belang daarvan, geef ja. je zelf ook onderwijs. Ja. Ja, Want daar zagen we, we hoorden al een klein terugblikje vroeger, ja, waar het nog meisjes die met de Tina zaten. Eh, tegenwoordig zijn er ook wat veranderingen op dat vlak, denk ik. Hè? Ja, het is nu meer de Tina op internet te volgen op je laptop, denk ik. Ja, maar precies. Ik heb nog geen tijdschriften ja. gezien. Nee. Nee. Nee. Nee. En, en heb je daar zelf ook al veranderingen in meegemaakt? Je merkt van god, er zijn bepaalde manieren, zoals ik mijn onderwijs nu inricht, die wel anders zijn dan toen je zelf student was. Ja, je ziet wel, dat is ook deels ook corona natuurlijk, dat het wel steeds meer hybride wordt, dus dat ja. het echt steeds meer is dat je en mensen in je zaal hebt zitten en die het online volgen. En dat we aan het kijken zijn wat kunnen we daar nu mee doen. Is het niet handiger om bijvoorbeeld in plaats van ieder jaar hetzelfde college aan te bieden, dat op te nemen, dat mensen dat thuis kijken en dan veel meer voor de interactie te gaan terwijl we in de zaal zitten? Dat mooi. soort dingen. Maar ja. daar komt straks Leuk. nog. Daar gaan we straks meer over. meer over. Dat is een heel maar. mooi bruggetje. Ja. Dankjewel. Jij <lacht> krijgt nogmaals een hartelijk applaus. En Dankjewel. Tila Pronk zal de vierde pitch verzorgen. Hij staat alweer klaar. Het is inderdaad echt een te gek bruggetje naar mij, want ik ga jullie iets vertellen over onderwijs. En dat mag natuurlijk niet onvermeld uh, blijven op deze dag, want de psychologie gaat ook over onderwijs. En uh, het is mij gevraagd om iets te zeggen over het onderwijs. Sorry dat we je even moeten onder. op de ene oh, manier doet de excuses, nee, doe doet, doet hij het niet. Dus oh, zal ik even. Ja. Nou, het was ook tot nu toe heel oninteressant. Dus oh, oh, ik begin oh, gewoon oh, opnieuw. Begin, <laughs> We gaan. Uh, dankjewel. Dat is heel, uh, heel ruim, uh, hartig van je. Um, ik wil het met jullie gaan hebben over het onderwijs van de toekomst. En dat is best wel een, uh, ja, een grote klus. Uh, ik heb hier drie minuten voor, dus dat is een nog grotere uitdaging. Um, ik ben hiervoor te raden gegaan bij het strategisch plan van deze universiteit. Want ja, waarom zou ik het zelf bedenken? Dus Tilburg 2027. Hoe ziet dat eruit? Nou, er waren verschillende kernwoorden die genoemd worden. Curious, connected, caring. Nou, dat klinkt prachtig, toch? Laten we eens gaan kijken of we dat ook kunnen toepassen op het onderwijs. Nou, die eerste, Curious, dat klinkt meteen al als muziek in de oren van elke docent. Want een nieuwsgierige student, ja, dat willen we allemaal natuurlijk, toch? Um, hoe krijgen we die student nieuwsgierig? Nou, dat moeten we doen door aan te sluiten bij de belevingswereld van studenten. En we moeten ook op zoek gaan naar een onderwijsvorm die bij ze past. Die past bij de manier waarop, bij, waarop studenten willen leren. Nou, de manier die daarvoor heel goed werkt uh, is blended learning. Ja, dat is een beetje het buzzword van dit moment. Sommigen van jullie zullen misschien denken, ah oh nee, blended learning. Anderen denken, ja, yes. Ik ben van die laatste school, ik vind blended learning fantastisch. En dat komt omdat uh, we door blended learning uh, studenten kunnen activeren. Blended learning betekent eigenlijk niets anders dan dat we een combinatie maken van face-to-face -face onderwijs. Dus gewoon zoals we het gewend zijn hier op de campus. Samen met online onderwijs. Dus het beste van twee werelden, van wat we de afgelopen jaren hebben moeten doen en ook van wat we decennia lang al doen. Die combinatie is prachtig, maar ook best wel uitdagend. Want hoe pak je dat nou aan? Om dat te gaan onderzoeken, moeten we gaan connecten. Het tweede kernwoord. We moeten connecten met studenten. Om voortdurend te checken, werkt dit voor jullie? Maar we moeten ook veel meer contact maken met elkaar als docenten. We moeten met elkaar gaan praten, hoe pak jij je onderwijs aan en hoe doe jij dat? En het mooie is bij blended learning, uh, maak je gebruik van heel veel online materiaal. En daardoor kan je dat materiaal ook veel makkelijker uitwisselen. Dus een kennisclip die ik opneem, die kan ik prima sturen naar een docent die een ander vak geeft. Uh, dat kan hier binnen Tilburg, maar dat kan ook nationaal of zelfs internationaal. Moet je voorstellen wat een efficiëntie, dat gaat echt een enorme tijdsbesparing opleveren. Nou, hiervoor is het cruciaal dat we met elkaar gaan samenwerken. We moeten echt veel meer met elkaar in contact komen en op die manier kunnen we ook weer beter voor elkaar gaan zorgen. Want eigenlijk gaat het niet super goed met ons allemaal. Ja, ik bedoel, dat klinkt misschien niet zo aardig. Maar met studentenwelzijn gaat het niet zo goed. En met docentenwelzijn gaat het eigenlijk ook niet zo goed. Want de werkdruk is al jarenlang krankzinnig hoog en onhoudbaar. Dus we moeten beter voor elkaar gaan zorgen. We moeten zorgen dat we allemaal weer blijer worden. En uh, ja, dat doen we dus door met elkaar in gesprek te gaan. En echt met elkaar te gaan connecten. En dan gaan we echt weer dansend de toekomst